Dames en heren, welkom bij deze breakout-sessie over online proctoring. Um, ik zit hier in de studio met uh, Sharon Klinkenberg, voorzitter van de Special Interest Group Digitaal uh, Toetsen. En met uh, Wiebe Planter, manager inkoop um, bij de Universiteit Leiden. Correct. Um, fijn dat jullie er zijn. Misschien meteen maar met de deur in, in huis uh, vallen, uh, Sharon. Wat is online proctoring? In feite gewoon surveilleren, maar dan online. Dus dat wat we kenden van vroeger in de tentamenzaal, dat kan nu niet meer. Dus we moeten nu online uh, dezezelfde taak vervullen. En online proctoring is dat uh, met heel veel smaken. Oké, okay, achter jou zie je een plaatje. Wat, wat ja. is online uh, Proctoring. Uh, zou je even kunnen, kunnen toelichten wat we daar zien? Nou, We hebben hier in ieder geval het, het logo van de Special Interest Group Digitaal Toetsen waar ik de voorzitter van ben. Um, en um, we zijn sinds september uh, vanuit het versnellingsplan Onderwijs Innovatie gestart met de werkgroep Toetsen op Afstand om de problematiek die we eigenlijk gezien hebben met het, nou ja, het toetsen op afstand en de problemen waar we tegenaan lopen om dat in kaart te brengen en hopelijk te komen tot oplossingen. Dus daar gaan we het komende jaar in ieder geval aan werken. En daar leveren we binnenkort ook een een roadmap voorop die we graag met, uh, met iedereen delen. Ja, want het is een onderwerp wat natuurlijk nogal wat aandacht heeft, uh, heeft getrokken... zeker ook de afgelopen uh, periode. Zullen we even kijken wie we in de zaal hebben virtueel? Um, even de, de functies van de mensen die zijn ingeschakeld. Daar hebben we een poll voor. Even kennis maken met de, uh, de zaal. Dus uh, als je zit te kijken, laat ons even weten welke functie uh, je hebt. Oké, okay, de nou, meeste uh, uh, mensen zijn uh, ICT en onderwijsmedewerker. Uh, uh, misschien even in de chat kijken, want er zijn uh, 30% mensen die andere dingen noemen. Kunnen we iets uit de chat halen uh, van een persoon die zegt ik ben iets heel anders? Interessant om te weten, krijgen we nu niet voor elkaar <laughs> volgens mij, hoewel. Oh, ja, daar hebben, oh, een onderwijsplanner bijvoorbeeld, Opa. Paula van der Vaart. Nog iets anders? Wat een uh, totaal andere uh, didactisch trainer, opleider. Ja, ja er is ook een, een breed veld van mensen dat hierin uh, geïnteresseerd is. Jij zit er ook vanuit een uh, inkoop... Perspectief Wiebe, daar hebben we het later uh, verder over. Dan even de, uh, de, de volgende polvraag. Uh, dat is eigenlijk een hele simpele, binaire vraag die we u aan het begin van deze bijeenkomst stellen. En dat is uh, online proctoring doen of niet doen. Nou, de meeste mensen zeggen, oh als we hem langer laten staan, dan verandert hij. Nou, 76, 24. De meeste mensen zeggen doen. En uh, dat is misschien goed om even uh, te delen. Deze sessie is zo opgezet dat we, met, we beginnen met deze vragen en we eindigen daar eigenlijk ook weer een beetje mee. Um, want we gaan zo meteen verschillende perspectieven verkennen. Dat doen we een beetje in een hoog tempo, waarbij we elke keer uh, aan u vragen hoe zou u vanuit een studentenperspectief uh, kijken, vanuit een onderwijsdirecteurperspectief uh, uh, of vanuit een uh, functionaris gegevensbeschermingsperspectief. En dan vragen we dat ook iemand op video om even heel snel door de verschillende perspectieven heen uh, te schakelen en u ook de verschillende nuances van die perspectieven te laten doorleven. En dan hebben wij hier het gesprek over wat, wat betekent uh, dat nou. Dus dat uh, is wat we gaan doen. Zullen we daar maar mee beginnen? Ook meteen? Fantastisch. Ja. Oké, okay. beginnen we dus met, met een poll die uh, vanuit het studentperspectief kijkt. En dat is, stel jij bent student en misschien zit je wel te kijken als student... Uh, dan is het makkelijk invullen, maar misschien moet je, je even inleven. Stel je bent student, wat zou voor jou een belangrijke overweging zijn bij het al dan niet inzetten van online proctoring? Privacy, beperken van studievertraging. Oké, okay. laten we even kijken hoe uh, een student daarnaar kijkt. En in dit geval een bijzondere uh, student, secretaris van de landelijk, Landelijke Studentenvakbond. Hallo, ik ben Eline Terpstra, secretaris van de Landelijke Studentenvakbond. En als LSB kijken wij erg kritisch naar proctoring. En dat is natuurlijk omdat proctoring een grote impact heeft op de privacy van studenten. En daarnaast mag proctoring nooit ja, studievertraging veroorzaken bij studenten. Want wat natuurlijk is voorgevallen eerder is dat... Um, de proctoring software bij uh, het afnemen van tentamens niet goed functioneerde, waarbij studenten de tentamens al hadden gemaakt en achteraf bleek dat die ongeldig werden verklaard, of dat studenten zich er bijvoorbeeld niet veilig bij voelen om ja, proctoring software op hun laptop toe te passen en uh, waarin zij ja, het is niet fijn vinden dat er via een webcam hun hele kamer wordt gefilmd. En wanneer zij zich beroepen op hun privacyrecht hierin, dat, ja, dan wordt doorverwezen naar een volgend toetsingsmoment. En ja, daarin zouden wij dus graag zien dat proctoring echt als allerlaatste toetsingsmiddel wordt ingezet. En dat instellingen samen met studenten kijken naar creatieve oplossingen, zoals bijvoorbeeld boek tentamens of essays, etc. En dat proctoring echt zoveel mogelijk wordt vermeden. Oké, okay. Nou, dat was het studentenperspectief. Gaat u even voor zichzelf na of u, wat u van tevoren had bedacht, uh, of dat ook zo door Eline gezegd uh, werd. Uh, gaan we naar het perspectief van een functionaris gegevensbescherming. Uh, ook weer even aan u de vraag, stel, je bent functionaris gegevensbescherming. Wat zou voor jou een belangrijke overweging zijn bij de inzet van online proctoring? Oké, okay, nou hier zijn mensen heel uh, eengezind. Hè? Die vorige was ook al dat het inlevingsvermogen in de student al goed was. En het inlevingsvermogen hier is ook weer prachtig. Oké, okay. nou laten we kijken of, of, of dat in, uit de video ook inderdaad uh, zo blijkt van de functionaris gegevensbescherming die wij daarom hebben gevraagd. Laten we daar even naar kijken. Ik ben Nicole, uh, ik ben uh, functionaris gegevensbescherming bij de Universiteit van Amsterdam. En jurist. Nou, ik mag uh, geen verrassing zijn dat ik privacy en bescherming van de persoonsgegevens uh, erg belangrijk vind. Bij de uh, discussie over de inzet van proctoring uh, ben ik al in de vroegtijdig stadium betrokken om uh, tentamens uh, online af te nemen. En daarbij gebruik te maken van proctoring, in ons geval uh, proctorio. Uh, nou, daar heb ik naar een aantal uh, dingen uh, gekeken. We hebben eerst een, een DPA, een Data Protection Impact Assessment gedaan. Dat is eigenlijk een zeer uitgebreide Risico, risicoanalyse uh, naar nou, aspecten van uh, privacy en informatiebeveiliging. Daar uh, zit zowel dus ik als de uh, CISO bij, die over de uh, informatiebeveiliging gaat. Um, daar komt alles langs, ook uh, met maatregelen uh, die je kunt treffen om um, uh, zoveel mogelijk de uh, inbreuk of de privacy van studenten te beperken. En ook om um, te zorgen dat dat zo kort mogelijk is en dat gegevens ook zo snel mogelijk weer verwijderd worden, zodra ze niet meer nodig zijn. Dat is belangrijk. Verder is het belangrijk dat er verwerkersovereenkomst wordt gesloten met leverancieren in alle aspecten wordt gedacht. Um, verder vond ik het heel belangrijk dat het uh, echt ook heel transparant gecommuniceerd wordt naar studenten wat er wordt opgenomen en wat, um, wat het doel is. Nou, dat is natuurlijk uh, het voorkomen van, of zoveel mogelijk proberen te beperken van fraude. Um, dat uh, ook duidelijk is waarop gelet gaat worden bij studenten, zodat je van tevoren moet je de spelregels weten. Nou, verder is het ook belangrijk dat er niet een geautomatiseerd proces is. Dus dat betekent dat er altijd ook sprake is van menselijke beoordeling. Het wordt natuurlijk opgenomen, daarbij worden vlakjes gezet die van tevoren worden eh, ingeregeld. Van wat verdachte gedrag zou kunnen zijn, maar er moet altijd een menselijke blik zijn om te kijken van klopt dit wel? Het kan best zijn dat iemand heel lang even uit het raam zit te kijken of daarboven zit te kijken en dat je denkt zo van ja maar dat is niet dat iemand zit te spieken of wat dan ook. Dus dan moet altijd iemand moet een menselijk oog um, aan het um, pas komen. Nou, dat gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Dat is wat ik al zei. Dus zo snel mogelijk worden uh, verwijderd. En bij proctorio is dat dat het geautomatiseerd gaat. In ieder geval naar 30 dagen. En dat ze alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Dus dat betekent echt ter voorkoming van uh, mogelijke fraude tijdens een tentamen. En dat betekent ook dat proctoring alleen gebruikt kan worden. Wat voor mij ook do doorslag geeft. Is geest alleen gebruikt kan worden als er echt geen ander alternatief is voorhanden is. Dus als alle andere alternatieven overwogen zijn, om dan pas over te gaan naar proptring en dat je dat ook vastlegt wat de afwegingen zijn geweest. En dan als laatste nog belangrijk is dat er in bijzondere gevallen dat je dan een verzoek kunt neerleggen bij de instelling om te kijken of het toch mogelijk is um, op een andere manier uh, aan tentamen deel te nemen. Nou, dat zijn eigenlijk in de kern de belangrijkste um, uh, dingen waar ik gelet heb en die ik uh, het belangrijkste vond. Ja, functionaris uh, gegevensbescherming. De laatste rol waar u, in, in u zich in kunt uh, leven uh, is... en ik weet niet hoeveel onderwijsdirecteuren er kijken... maar is die van de rol van onderwijsdirecteur? Dus de vraag is opnieuw, stel, u bent uh, onderwijsdirecteur... wat zou dan een belangrijke overweging zijn bij de inzet van online proctoring? Nou, wordt studievertraging in eerste instantie al, al belangrijker? Zien we dat ook nog veranderen? Fraudebescherming, zodat we achter ieder afgegeven diploma kunnen staan en handelen conform de privacybeschermingswetgeving. Maar vooral studievertraging als hoofdpunt. Nou, laten we eens kijken wat een uh, onderwijsdirecteur daarover te zeggen heeft. Oké, okay. mijn, uh, mijn naam is Ingeborg Visser en ik ben uh, directeur van het uh, College van Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Uh, en het college is uh, verantwoordelijk voor de bacheloropleiding uh, van psychologie. En in die hoedanigheid uh, heb ik natuurlijk veel te maken met uh, online toetsing en online proctoring en het gebruik daarvan. Ja, in eerste instantie in het voorjaar uh, uh, moest moesten iedereen snel overschakelen op online onderwijs en, en daarbij behorend ook online uh, toetsing. In eerste instantie gebruikten we daarvoor uh, nou ja, allerlei tools, Canvas. Uh, en nog, uh, nog niet onmiddellijk uh, proctoring, maar wel online toetsing waarbij, uh, waarbij we gebruik maakten onder andere van uh, de mogelijkheid om uh, random volgorde's in tentamens aan te brengen, random antwoordalternatieven. Um, um, uh, nou ja, om er zo voor te zorgen dat, uh, hè, dat studenten niet onderling kunnen uitwisselen wat, uh, wat goede antwoorden zijn. Um, in de loop van het voorjaar werd al snel duidelijk dat we ook uh, in ieder geval behoefte hadden aan uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, uh, echt identiteitscontrole. Dat is toch een, een van de belangrijke functies die je niet zomaar met andere tools kan oplossen dan met online proctoring is. Uh, inderdaad controleren of de student uh, is uh, wie die zegt dat hij is. Uh, naast, uh, naast de functie van uh, fraudedetectie of fraudebeperking. En eigenlijk ook vooral, en dat is een hele belangrijke functie van online proctoring die ik ook zie als onderwijsdirecteur, is simpelweg het verhogen van de drempel om uh, fraude te te kunnen en willen plegen voor uh, studenten. Uh, we sturen in belangrijke mate uh, het gedrag door simpelweg de drempel hoger te maken en, uh, en Proctoring doet dat zeker. Uh, we zitten met, met een aantal situaties. Eén is een deel van onze studenten zit in het buitenland dus we moeten ook daadwerkelijk online toetsing aanbieden. Dus daar ontkomen we, uh, daar ontkomen we niet aan. Uh, en zelfs als we uh, we hebben natuurlijk ook overwogen van kunnen we nou on-campus toetsing aanbieden? En het antwoord daarop is ja, maar alleen heel beperkt. Um, we hebben simpelweg op de campus niet voldoende capaciteit om de groepen die wij hebben in, in bijvoorbeeld ons eerste jaar, 500 studenten, om die on-campus toetsing aan te bieden. Dus die, die keuze is, uh, is simpelweg niet, uh, niet mogelijk. We bieden het wel aan, aan studenten waar, uh, in uitzonderlijke gevallen, waar, waar, waar, waar helder is dat zij onvoldoende, apparatuur hebben of onvoldoende uh, mogelijkheden om thuis online proctoring te doen, dan bieden we de mogelijkheid uh, dat ze naar de campus komen en, uh, en daar uh, de toets doen, maar dan nog steeds met gebruikmaking van uh, online proctoring. Zodat in ieder geval hè, de omstandigheden voor de studenten die on-campus het tentamen doen hetzelfde zijn als uh, de omstandigheden voor uh, de studenten die thuis de toetsing doen. Dus ze hebben allebei te maken met de proctoring-omgeving en met de toetsomgeving. Ja, dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste overwegingen voor ons om uh, online proctoring te gebruiken. Oké, okay. een ja. um, hoop verschillende uh, perspectieven en dat was natuurlijk ook, ook de, de bedoeling. Even terug naar, naar jullie, Wiebe. Um, hoe heb jij het afgelopen, nou ja, zeg maar, roerige uh, half jaar beleefd? Nou ja, met name dat er veel onderwijstools zijn ingekocht. Binnen de instelling, maar dat geldt voor andere instellingen ook, die vanwege corona eigenlijk zo snel mogelijk naar binnen gereden moesten worden. Dus eigenlijk ad hoc zijn de tools aangekocht. En de afgelopen jaar, half jaar, hebben we ons eigenlijk gehouden met inventariseren over het land. Wat is er eigenlijk ingekocht en hoe gaan we dat in de toekomst op een meer toekomstbestendige manier inkopen? Ja, en dit was dus uh, nou ja, alle hens aan dek. zoals Ja, we, uh, het is meer het is. vanuit de doelmatigheid om de processen zo goed mogelijk te kunnen continueren. En het onderwijs te borgen in deze rare tijd. Om daar nu vanuit een goede gedachte te komen tot een programma van eisen en wensen wat meer aansluit bij de instellingen. Maar goed, daar zijn we nu mee bezig. Om dat heel zorgvuldig op te pakken. Ja, en dan, dan betekent dat het soort uh, perspectieven en, en, en waarden eigenlijk ook. die, die, die je toevoegt aan, aan de keuze. dat je buiten dat van doelmatigheid en snel. Je uh, zult andere... moeten werken naar een, een borging van allerlei aspecten. die ook hier aan, de, aan bod komen. Hoe gaan we privacy goed in een eisen- en wensenpakket vervatten? Ja. En wat zijn de mogelijkheden van marktpartijen? Wat zijn de marktpartijen? Wat is de inkoopmacht die we kunnen aanwenden. vanuit de instellingen? Wat willen we? Ja. En kunnen we het daar samen over eens worden met inhoudelijk deskundigen als Sharon. Ja, nou mooi brug. Er zijn zoveel actoren, ja. Dankjewel Sharon, want uh, hoe was het voor jou dat de afgelopen uh, half jaar? Hey, we waren vanuit de Special Interest Group eigenlijk nou ja, al jaren een beetje bezig met het uh, online proctoring. Dat liep een beetje langs de zijlijn en echt in hele speciale gevallen werd dat wel ingezet. Maar ja, het laatste half jaar was uh, onder het verglootgras, want Dat is ja, de, de tool die, die zeg maar, onderwijskundig Nederlands uh, heeft nou, omarmd om... Uh, om ja, eigenlijk een, wat de student ook aangeeft, om die studievertraging maar te, te voorkomen. Te voorzorgen, voornamelijk in die beginperiode, dat ja, men was had eigenlijk zeg maar, alle toetsen al ingepland op de manier zoals we dat al deden. En wat is nu de, de meest snelle, efficiënte manier om dat te kunnen voortzetten? Nou ja, het toevoegen van die online proctoring. Dus dat heeft uh, nou, een enorme stroomversnelling doorgemaakt. Ja, terwijl uh, zij, zij ook wel zegt, hè, studievertraging juist door het, het, het, het digitaal toetsen. Precies. Want als het niet goed gaat, dan moet het, uh, dan moet ja, het over. Ja, precies. Maar wat je dus ziet, en uh, dat is ook wat, wat zeg maar, bij die onderwijsdirecteur uh, Ingmar aangeeft, zo van, het is ook een middel om dat te Vertragen en of, of ervoor, ervoor te zorgen dat we geen vertraging oplopen en dat we dus gewoon kunnen blijven toetsen. Uh, een ander punt wat, wat Inmar ook noemde, is dat het ook uh, niet alleen gaat om die om die fraudepreventie, maar ook om zeg maar, de, de authenticatie van de student. Is het de student die er al achter yeah. achter de toets staat? En wat ik ook een, een mooi punt vind, eigenlijk van alle drie, is dat ze eigenlijk een beetje dezelfde aspecten onder het licht brengen. Hè? Dus de studenten geven aan die privacy is heel belangrijk. En uh, de, de functionaris gegevensbescherming, ja, net, zo, net zo hard. Dus het is voor, voor de instellingen en voor de onderwijsdirecteuren die uh, zeg maar met dit onderwerp bezig zijn, net zo belangrijk. En ik zie eigenlijk een beetje een overeenstemming van, vanuit de verschillende partijen, die, die, vanuit de verschillende gezichtsvelden, die eigenlijk een beetje dezelfde. Uh, Um, nou ja, eigenlijk dezelfde waarde uh, uh, uh, aanstippen hier. Ja, ja waar onze kijkers wel aangeven, bijvoorbeeld bij die onderwijsdirecteur, dat, die, nou ja, dat de fraudedetectie, hè, zoals de onderwijsdirecteur zelf ook zegt, van dat, dat, dat is natuurlijk wel waar het om, om gaat. Identificatie ja. en, uh, en detectie de drempel zo hoog mogelijk maken, Precies. zegt, hij, uh, zegt ja. hij ook. Maar dan wel, zeg jij ook, met die... Uh, waarde in het, in het ja, ja, Wat je dus, dus gezien hebt in, in, in de afgelopen periode is dat er gewoon ontzettend hard gewerkt is achter de schermen om ervoor te zorgen dat die borging van die privacy geregeld is. Dat dat, uh, zeg maar, de data opslag na 30 dagen weer vernietigd moet worden. Dus al dat soort aspecten, dat zie je vanuit de instellingen uh, dat er aan gewerkt wordt om daar te, aan te werken en, en dat, dat goed te krijgen. Want ja, die, die privacy, dat. Het, ja, het is niet dat we dat zeg maar studenten, um, dat we hun gegevens maar op straat gooien. Daar wordt heel hard aan gewerkt om dat heel zorgvuldig te doen. En ik zie die maar, maar het is wel, herken je dat het gewoon een soort in inhaalslag is, omdat je een enorme snelling moest maken? Dat het eigenlijk de enige manier was om. Om door te kunnen, uh, te kunnen gaan. En dat, dat, dat zegt Wiebe ook. Hè. Van, je, je moet dit nu goed helemaal goed inkaderen. En ook vanuit het toekomstperspectief dat, dat onder ogen zien. En, en bedenken van waar moeten we naartoe uiteindelijk met z'n allen. Ja, we, we hebben nu een aantal perspectieven uh, gezien, hè. verschillende uh, rollen. Uh, in, in de video's. En we hebben onze kijkers ook gevraagd om daarop op te reageren. Dat is een enorme uh, lijst aan mensen die hier uh, wat van vindt. Hè. Je, je hebt wat, uh, vanuit die Special Interest Group volgens mij wat dingen op een, op een rij uh, gezet. Ja, dus we hebben. Uh, ik, ik, sinds september uh, zijn we uh, vanuit de, de, het versnellingsplan hebben we de. de uh, werkgroep toetsen op afstand gestart. En nou ja, wat ik al aangaf, die, uh, die uh, roadmap waar we aan werken. hebben een aantal actoren of nou ja, belanghebbenden in dit proces op een rijtje gezet. Je hoeft het dus niet allemaal te lezen hoor. Maar het geeft wel aan de scope van. van mensen die betrokken zijn bij dit proces van online proctoring en, en die hier uh, mee te maken hebben. Dus ja, voorop de student natuurlijk, uh, maar daarnaast een allerlei aspecten van uh, belanghebbenden... Die, uh, waar we in ieder geval in de komende jaar mee om de tafel willen gaan zitten... om nou ja, in ieder geval onze, onze belangen nou ja, goed in beeld te krijgen, ook de pijnpunten op tafel te leggen. Uh, dus we hebben natuurlijk vorige week gezien dat er vanuit... Uh, de Tweede Kamer, een motie is, is goedgekeurd om nou ja, de, het, het online proctoring toch een beetje nou ja, af te schalen. Of laten we in ieder geval zeggen um, dat we dit alleen maar gebruiken als er geen andere optie is. Ja. Nou, dat horen we de studenten zeggen, we horen de, de functionaris gegevensbescherming... horen we dat zeggen, we horen zelfs de onderwijsdirecteur dit zeggen... die zegt van, uh, als, je, als, je, als je echt problemen daarmee hebt... dan bieden we je een plek aan op de campus. Dus al deze aspecten die, die moeten gezien worden en we moeten hier... Nou ja, als, we, als, we horen, als we kijken naar dat waarde, waardekader waar Christine het in de vorige sessie over had... we moeten met elkaar en dan alle belanghebbenden hiermee... Die, onze waarden scherp voor ogen hebben en te zien dat we daarin... Een, ...tot gezamenlijkheid komen. Ja, Dan kan ik me wel voorstellen als je die verschillende perspectieven... ...we, we zagen het hier al, mensen ja. die zich daarin inleveren... ...die dan toch net andere accenten uh, leggen. Wel dezelfde waarden, maar misschien in een andere, uh, andere volgorde. Herken jij ook, Wiebe, dat dat gesprek lastig kan zijn tussen al die verschillende... ...jij kijkt dan vanuit een, vanuit ja. een inkoopbril en dat je dan denkt van oké, okay, maar... Uh, Inkoop heeft ook heel veel rollen en uh, wij gaan over het inkoopproces. En, en inkoop, ja, ik denk het beste vergelijk is met een soort chameleon. Je hebt een juridisch kader, maar je hebt een inhoudelijke deskundigheid. Dat kan aan uh, de docentkant zitten, dat kan aan de, um, de privacykant zitten. Alle verschillende materie deskundigheid niet aan tafel te komen. Ja. En ik, vanuit mijn rol, zoek dan ook de verbinding met SURF. En de andere instellingen hebben meegewerkt om te inventariseren... om te komen tot een soort gezamenlijkheid van wat is nou het plaatje in het land? Wat betekent dit voor onderwijs Nederland? Hoe kunnen we dat vanuit kennis en kunde bundelen en samenwerken... meer vormgeven eh, door het aan papier toe te vertrouwen... en te komen tot een gedegen programma van eisen en wensen? Ja, want, want dat is jou eigenlijk... Uiteindelijk is dat, we moeten de markt gaan benaderen... om het rechtmatig aan te besteden voor instellingen. de instellingen. zijn. Um, aanbestedende diensten en die worden gefinancierd met belastinggeld. En dat moet best value for taxpayers' money. Uh, dat dient uiteindelijk wel tot uitdrukking te komen in een goed inkoopresultaat. Ja. Maar inkoop doet het proces en zorgt dat die naar de inhoudelijke deskundigen goed luistert. En dat alle eisen en wensen goed worden vertaald. En daar moeten we het over eens zijn. En dan kun je de markt gaan benaderen. En dan kunnen we ook de markt gaan consulteren van wat zijn nou echt de partijen. Ja. Er is nu gekozen voor oplossingen. Om die doormatigheid ja, te komen. Eigenlijk een snelle oplossing. En nu moet je zeg maar als zorgvuldigheid. Het zijn pakketten die je over lange jaren uh, gecontracteerd in de instelling gebruik gaat maken. En dan moet gedegen worden aangevlogen. Ja we hebben gisteren ook, ook mh, kwam uh, op de onderwijsdagen ook voorbij het, het goede opdrachtgeverschap. Nou, daar, daar hoort dit denk ik ook bij. Dat ja? je met een helder verhaal richting die leveranciers uh, gaan. Kunnen die leveranciers? Leveren in de zin van hè, de eisen die je, die je stelt, uh, die soms best wel complex zijn, waar, waar het om verschillende gaat. Dan kun je de markt voor gaat. gaan consulteren. Door specifiek van dit zijn de eisen waar het aan moet voldoen. En je publiceert een marktconsultatie en kijkt welke partijen daar passend een oplossing voor kunnen bieden. En als je duidelijkheid hebt dat de oplossing kan worden geboden, dan kun je ook, en er is marktwerking dan kun je ook een aanbesteding uit gaan schrijven. Hoe, hoe zie jij dat, Sharon? Is, is de markt in staat om ook die, die antwoorden te geven? Je, je moet natuurlijk eerst met zo'n programma van ijs... En, en als ik het goed begrijp, zitten jullie midden in dat, uh, in dat ja. proces. Ja. Verwacht jij dat, dat het soort eisen dat gesteld wordt, dat de markt dan zegt, nou oh, nu wordt het veel te ingewikkeld, dat, dat bestaat helemaal niet, dat gaat met vijf poten wat jullie willen? Of is dat... Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, je, je stelt duidelijke eisen over privacy. Waar, waar, en, en ik bedoel, het is niet alleen een kwestie van eisen stellen, het is gewoon ook, ook wetgeving waar je aan moet houden. Ja. En als je niet aan die wetgeving houdt, dan gaan we gewoon niet met je in zee, punt. Dus dat betekent voor een hoop leveranciers die bijvoorbeeld vanuit Amerika een, een dienst te bieden... ja, je moet je servers over naar, naar het Europees grondgebied uh, brengen. Nou, dat soort dingen gebeuren. en Dat zijn gewoon eisen die je moet stellen. Dus ik, ik voorzie daar niet, niet zo heel, heel grote problemen. Okay. Wa waar even ik wel even... wat problemen voor zie inderdaad als we naar de toekomst kijken. Dus, yeah. dus, dus die visie op de toekomst. is Wat we wel zien is dat de hoeveelheid digitale toetsen die, zijn, uh, die, die plaatsvinden... Uh, dat, dat die nou ja, richting verdubbeling gaan. Dus waar we voorheen met uh, formele nou ja, de echte toetsen die we in de toetsapplicatie uitvoeren. Uh, laten, we, uh, laten we zeggen dat, dat er tien docenten waren die dat deden, zijn er nu in één keer twintig geworden. Omdat we met z'n allen online aan de toetsen zijn. Maar als we kijken naar de, de capaciteit die we hebben voor, voor zeg maar de fysieke digitale toetsplek op de campus. Ja, die zijn niet groter geworden in het afgelopen half jaar. Dus op het moment dat we straks ineen, weer terug gaan naar de campus. Dus dan hebben we meteen een capaciteitsprobleem en vraagstuk op te lossen. Uh, waar, nou ja, er niet zomaar een, een antwoord ligt. Het is niet dat we in een paar weken gewoon de verdubbeling van die ruimtes kunnen realiseren. Dus ook nadenkend naar de toekomst moeten we gaan kijken van ja, hoe kunnen we scenario's voorzien dat we wel zeg maar die digitale toetsing kunnen blijven faciliteren. Uh, en misschien speelt daar de online proctoring ook wel een rol, waarin je nou ja, bijvoorbeeld kan voorstellen dat je dat je ervoor kiest om of een, een toets thuis te doen of op de campus. Ja. En, en, en ja, dat hoe je werken... ze ook gaat schakelen met capaciteit. Precies. En hoe, hoe werken dat soort logistieke processen? Hoe plan je dat? Hoe zorg je ervoor dat je dat, nou ja, dat je de hoeveelheid beschikbare ruimte on campus uh, zeg maar, kan managen versus. Thuis en zijn die twee verschillende scenario's wel hetzelfde? En nou ja, dat soort, dat soort vraagstukken liggen er allemaal uh, die eigenlijk best wel korte termijn uh, getackeld moeten worden. Ja, helder. Even even kijken naar de naar de chat. Zijn er uh, vragen uh, binnengekomen? Um, die Um, hierop van, van toepassing uh, zijn. Paula was er straks volgens mij al even in de, in, in de chat kwam, uh, kwam al even voorbij. Uh, Paula zegt dat een combinatie kan soms ook een oplossing zijn. Proctoring toetsen plannen en tegelijk ruimtes op schoolboeken. Dat is eigenlijk wat jij in ja, voor een deel ook zegt. Zeg maar, de pijnpunten liggen daar dan natuurlijk weer bij. Van hoe zorg je ervoor dat, er, uh, dat, je, dat je van tevoren genoeg ruimte plant? Want ja, hoe weet je nou hoeveel mensen er on campus willen versus ja. thuis? Dat zijn lastige vraagstukken inderdaad. Ja, je had het net over die motie. Hè? Uh, voorkeur gaat uit naar alternatieve uh, toetsvormen. Mm -hmm. Natuurlijk wordt hier gezegd, maar het kan niet altijd. Nee, zeker. En dat heeft te maken met schaal. Dus hoe groot zijn de groepen waar ik op wil toetsen. Ja. En het heeft te maken met uh, zeg maar het, het uh, kennisniveau dat je wil toetsen. Als je echt maar lagere orde zeg maar, feitenkennis wil gaan toetsen, ja, dat, dat kan je wel in een essay-vraag gaan vragen. Maar ja, waar hebben we het dan over? Je moet gewoon op een gegeven moment weten waar die wat die spieren zijn. En je moet ze de anatomie, fysiologie, dat moet je gewoon uit je hoofd kennen. En dat moet je ook kunnen, kunnen bevragen. Dus ja, het, soms leuk. Nou ja, en, en wat je ook aangeeft hebben, de nakijklast in, in grote groepen bij, bij sommige hele ja en, en, en als we het wederom hebben over dat waardekader. Als je vindt dat iedereen gelijk behandeld moet worden. Ja, zeg maar. De beste tool die we nu voor voorhanden hebben is de gestandardiseerde toets. Op het moment dat je dat los gaat laten en dat gaat overdragen aan individuele beoordelingen van docenten eh, of docentengroepen, ja, dan hebben we meteen weer een probleem. Dus ja, daar, liggen, daar liggen best wel wat uh, pijnpunten om op te lossen. Even. Uh, inclusiviteit kwam in de vorige sessie naar, naar voren als een belangrijke, uh, belangrijke waarde. Um, Marian vraagt, uh, misschien heb ik het gemist, maar is aan bod gekomen... wat de relatie is tussen inclusiviteit en online uh, proctoring? Zij zegt al, kan twee kanten op. Dus ik ben benieuwd of jij die twee kanten ook ziet. Uh. Ja. Um, dat, dat een van de dingen die we zeg maar, vrij in het begin uh, ook... ook uh, tegenkwamen is van uh, de mensen die de studenten die zeg maar speciale voorzieningen nodig hebben voor toetsing. Dat was eigenlijk on campus best wel moeilijk om, om te regelen. Uh, terwijl die mensen thuis gewoon alle voorzieningen al voor zichzelf hebben geregeld. Dus in die zin heb je een stap beter uh, voor de studenten, omdat hij in zijn eigen omgeving zit. Uh, aan de andere kant zien we dus ook van ja. De minder gefortuneerde ja. studenten of, of nou ja, je hebt zeg maar, de hardware wel nodig om dit te kunnen doen. Dus da daar zitten inderdaad zeg maar, ja. twee kanten. De onderwijsdirecteur vanweer. het ook over. Hè? Dat er studenten zijn die dan uh, buiten de boot vallen, ja. letterlijk. Laten we even kijken wat de tijd begint te dringen. Laten we even kijken hoe het met de poll is uh, um, uh, die we aan het begin hebben gesteld. Bent u anders gaan denken over uh, dit vraagstuk? Dus online proctoring doen of niet doen? Uh, dit is in ieder geval een ander <laughs> resultaat, maar... Uh, hmm. ja. Volgens mij zaten we straks op 76,24, als ik dat goed ont, uh, onthouden heb, rond die koers. vergelijkbaar bijna. Dan is het uh, nou, iets minder geworden. Een aantal mensen zijn, uh, zijn toch gaan, uh, gaan twijfelen uh, tijdens deze sessie. Hmm. Nog even laatste opmerkingen van, van jullie over dit uh, onderwerp. Wat is nog een punt waarvan je zegt, daar zou ik nog even... Uh, wie wil met jou te beginnen? Samenwerken, heel goed van gedachten wisselen wat de mogelijkheden zijn, en binnen de instellingen uh, visie ontwikkelen en beleid afstemmen toekomstbestendig is om uiteindelijk goed inkopen en resultaten te kunnen realiseren. Oké, okay, helder. Dat punt heb je ook mooi duidelijk gemaakt, ja. Uh, nou ja, Met elkaar afstemmen over, over waar we naartoe willen. En uh, om die aftrap te geven, gaan we volgende week uh, maandag... Een, uh, een Special Interest Group-sessie doen over toekomstscenario's... voor, voor online proctoring. Uh, daar kun je je al voor opgeven. En als het goed is, gaat Annette nu in de, um, in de chat de link uh, droppen... zodat je daar ook meteen op kan inschrijven. En dan hopen we degene uh, die je nu ook luisteren... daar te mogen uitnodigen om daar volgende week met ons over mee te praten. Super, dank jullie wel voor, uh, voor jullie bijdrage. Uh, allemaal bedankt voor het kijken en deelnemen aan uh, deze sessie. Uh, korte pauze zometeen, je kunt nog weer even netwerken en dan weer verder plenair. Dank u wel. <truimus>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 E-Qualify, het meest gebruikvriendelijke toetssysteem voor studenten en docenten. Stel eenvoudig toetsen samen en maak deze beschikbaar voor je studenten. Met digitale oefentoetsen behalen studenten aantoonbaar betere resultaten. Veel onderwijsorganisaties kiezen al voor E-Qualify, voor de gehele organisatie of voor een specifieke opleiding. Studenten van 200 organisaties beantwoorden iedere maand ruim 2 miljoen vragen. Studenten kunnen overal, direct en snel oefentoetsen maken. e is interactief en geeft direct feedback op gegeven antwoorden. Leren kun je altijd en overal. Als docent heb je direct inzicht in de resultaten en weet je waar je het lesprogramma moet aanpassen. Beheer als docent je eigen content en deel deze eenvoudig en veilig met andere organisaties. Of maak deze samen met hen en combineer eigen leermateriaal met dat van uitgevers. Summatieve toetsen worden binnen dezelfde vertrouwde omgeving afgenomen. Studenten kunnen zich zo echt op de inhoud van de toets concentreren. Equalify biedt hiervoor een extra beveiligde omgeving. Leren moet leuk zijn en Equalify zorgt daarvoor. Equalify, het meest gebruikvriendelijke toetssysteem voor studenten en docenten. Wil je het zelf ervaren? Maak dan vandaag nog kennis.